De met drie soorten. Het voelt echt wel mee. Want de gaat waren het al. En nu zie je pas extreem zwart. Kijk weer Bij de waterpakkers is het ook wel een stuk. Het is gewoon helemaal hemmen van hout. Daar kan je niets met mee beginnen. Heetjes, kometjes! Ik oh, zie je al. Heetjes, kometjes! Hey, kom, blackjack! Hé, hey, Blackjack! Kom maar thuis! Goed zo, Joyce! Heetjes, kom maar Joyce! hoi oh, Joyce, er is weer water genoeg Joyce. De hek is nog een beetje stuk, maar dit is veilig. Kom met Joyce, hoi Joyce, kom met Joyce, goedendag Joyce. Kijk eens Joyce, hoi Joyce, je mag alles, hebben, Joyce? Hey Joyce. Hey Joyce. ¡Ey Dios! Muy sano, ya ¡Oh ¡Oh Ho, Jos. Ja, je mag niet mee. Je kan, je kan eerst niet eens mee. Alle gaten zijn dicht. Goed, Nou, een beetje. Ik moet gaan staan. Ho, Jos. He, Jos.